De Remeha Terra Plus CW4 CV-ketel is door de Consumentenbond uitgeroepen tot de beste uit de test. En consumenten waarderen het merk Remeha met een 8,5. Remeha is gewoon het beste CV-ketelmerk van Nederland. De Remeha Terra Plus CW4 CV-ketel. De beste uit de test.